Wat ik heel mooi vind in dit traject is dat ik echt aan het leren ben wat ondernemen eigenlijk is. Er gaat gewoon een hele wereld voor mij open. Inspirerend en weer motiverend. En ik ben ook wel dankbaar. Ja, dus fijn, open en leerzaam en weer vruchtbaar. Het levert altijd weer nieuwe inzichten op. altijd. En gewoon de spiegel voorgehouden te krijgen. dus Dat, dat vind ik gewoon een prettige, prettige ervaring. Van tevoren denk nee, ik heb er maar tijd voor. En dat ik nu denk, oh ja. Dit wil ik, dat wil ik zo, wil ik Ja, focus. Ja, je mist dat toch wel als je natuurlijk alleen onderneemt. Ik merk dat ik dit wel heel fijn vindt om gewoon even anderhalf uur gewoon te praten met mede-ondernemers. En uh, ja, hoeveel helderheid dat eigenlijk brengt. Het heeft echt impact op mijn business. En dat bevalt mij tot nu toe heel erg goed. En het brengt ook veel goed. dit is precies wat je als mens ook nodig hebt, hè? die verbinding met elkaar. En uh, dat je eigenlijk gewoon nieuwe mensen leert kennen met hun eigen kwaliteiten en hun eigen kennis en hun eigen visie op het leven en een missie. en Ik dacht alleen maar, hoe mooi is dit eigenlijk? En dat je dan denkt, ik heb gewoon een breder netwerk nu. Wat fijn. Blij dat ik het mezelf cadeau heb gedaan. Kunnen we niet gewoon dit gewoon altijd blijven doen? Ik kan <laughs> nee, stoppen. Ja. Goed idee.